Hallo, ik wil u graag iets vertellen over de rolstoelkussens van V-Care. Wanneer iemand 6 uur of langer per dag in een rolstoel zit, vinden wij dat diegene recht heeft op een hoogwaardig zit- en rugkussen. Wij maken deze hoogwaardige kussens in onze Academy-reeks. In dit filmpje wil ik het graag hebben over de V-Care Academy Active. De Active is een hoogwaardig rolstoelkussen dat u helpt goed te positioneren in de rolstoel en u beschermt tegen decubitus. Dit kussen is speciaal ontwikkeld voor de actieve rolstoelgebruiker die op zoek is naar de hoge kwaliteit van zitten op lucht, maar het gemak zoekt van het schuim om goede transfers te maken. Daarom hebben we gekozen voor een kussen gemaakt van schuim aan de voorkant en lucht aan de achterkant. De Active is verkrijgbaar in twee hoogtes. Het 9 centimeter hoge kussen. Deze weegt in totaal zo'n 1100 gram. En het 6 centimeter hoge kussen. Deze weegt in totaal zo'n 700 gram. Beide kussens kunt u gebruiken tot en met een maximaal gewicht van 200 kilogram. Wanneer we naar het kussen kijken zien we aan de voorkant het schuim dat ergonomisch gevormd is. Dit zorgt ...voor meer stabiliteit bij het maken van een transfer. Aan de achterzijde hebben we drie compartimenten gevuld met lucht. In de buitenste twee compartimenten worden de troganters opgevangen. Hierdoor wordt uw bekken enigszins gefixeerd en dat zorgt voor meer stabiliteit en meer rompvrijheid. Als we naar de naden kijken zien we dat die schuin zijn afgewerkt. Zo zit u nooit door op een naad, maar wordt u altijd ondersteund door oftewel het schuim... Of de Smart Cells in de compartimenten. De hoes is gemaakt van vochtwerend comfortabel materiaal. En er bevindt zich ook een opwargvakje. Als we in het kussen kijken zien we aan de achterzijde niet direct de smartcells, Maar blauwe zakjes. Hierin bevinden zich de FicaR Smart Cells. De FicaR Smart Cells zorgen voor een optimale drukverdeling achterin het kussen. Dit komt doordat ze twee i aanpassingen hebben. Een snelle aanpassing van de individuele cel. Wanneer je op het kussen gaat zitten zullen de cellen zich direct aanpassen. En een langzame aanpassing doordat de cellen onderling rijvingsloos kunnen bewegen en zich als het ware als een vloeistof gaan gedragen en zo optimaal uw lichaamscontouren volgen. Wanneer u de hoes wilt wassen, zult u alle zakjes eruit moeten halen en het schuim aan de voorkant kan er ook uit. Zo kunt u de hoes wassen op zo'n 60 graden Celsius. Wanneer u het Active Kussen gaat gebruiken, zult u zien dat in 95% van de gevallen geen aanpassing nodig is. Wilt u toch een aanpassing doen, dan kan dat door de cellen bij te stoppen of uit te halen. Controleer dan altijd of u de aanpassing op een juiste manier heeft uitgevoerd. Hoe doet u dat? Na de aanpassing laat u de cliënt op het kussen zitten. Voel nu aan de zijkanten of de druk gelijk is. Wanneer de druk gelijk aanvoelt, heeft u de aanpassing op een juiste manier uitgevoerd. Controleer ook altijd op bottoming-out. Dat kunt u doen door de cliënt naar voren te laten buigen en onder de tubers te voelen of er nog ondersteuning plaatsvindt door smart cells. Doe dit aan beide kanten. De FICA Academy Active is gemaakt volgens het FICA 3 in 1 principe. 1. Superieure drukverdeling, 2. Optimale positionering en 3. Het makkelijkste kussen. De superieure drukverdeling krijgen we door de smart cells achterin het kussen. De smart cells kunnen zich op twee manieren aanpassen, snel en langzaam. Een betere drukverdeling betekent een gemiddelde drukverlaging. 2. De optimale positionering komt door de unieke compartimentindeling van het kussen... Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat schuifkrachten omgezet worden in normaalkrachten. Komen we bij punt 3, het makkelijkste kussen. Wanneer u het kussen heeft ingesteld of meteen bent gaan gebruiken, heeft u verder geen andere hulpmiddelen nodig om het kussen opnieuw in te stellen. Ook geen angst voor lekkage. Mocht er een scherp voorwerp op het kussen vallen, dan kunnen er 1 of 2 cellen lek gaan, maar dat heeft geen consequenties voor de rest van het kussen. Het schoonmaken van het kussen is ook eenvoudig. Met een vochtige doek en eventueel wat zeep kunt u het kussen van achter naar voor schoonwrijven. Hierdoor weet u zeker dat het vuil uit de rolstoel wordt gehaald. Wilt u de douche helemaal wassen, dan kunt u alle compartimenten leegmaken en de buitenhoes wassen op 60 graden Celsius. Het lichtst mogelijk hoogwaardige kussen, de FICARE Academy Active.